U wilt graag samen met uw familielid in Nederland wonen. Uw familielid uit het buitenland heeft daarvoor een verblijfsvergunning nodig. Die vraagt u aan bij de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Om naar Nederland te mogen reizen heeft uw familielid vaak ook een speciaal inreisvisum nodig. Een MVV. De verblijfsvergunning en MVV vraagt u in één keer aan. Bij zo'n aanvraag komt er veel op u af. ...een goede voorbereiding is belangrijk. We lopen daarom de stappen met u door. Stap 1. Bekijk de voorwaarden op onze website www.ind.nl. U ziet daar of u en uw familielid voldoen aan de voorwaarden die gelden... ...voor inkomen, relatie en inburgering. Zo moet uw familielid vaak eerst bij een Nederlandse ambassade in het buitenland... ...slagen voor een toets over Nederland en de Nederlandse taal het basisexamen inburgering. Stap 2. Verzamel alle documenten. Op onze website staat welke documenten u moet meesturen met uw aanvraag. Begin op tijd, want dit kan soms lang duren. Bijvoorbeeld omdat er documenten uit het buitenland nodig zijn. Vaak moeten er officiële stempels op die documenten worden gezet. En moet u de documenten laten vertalen. Stap 3. Vul het aanvraagformulier in. Dit kan online. We leiden u dan op onze website stap voor stap door de vragen. Dit is vaak makkelijker en sneller dan het invullen van een papieren aanvraagformulier. Het papieren formulier moet u zelf printen en invullen. Stap 4. Controleer het aanvraagformulier. Check voordat u de aanvraag verstuurt of u alles goed heeft ingevuld en alle documenten zijn toegevoegd. Zo voorkomt u dat uw aanvraag vertraging oploopt. De online aanvraag verzendt u met de ingescande documenten via ind.nl. Het papieren formulier met alle gekopieerde documenten en bijlagen per post. Stap 5 Betaal de aanvraag. Een verblijfsvergunning aanvragen kost geld. Op onze website ziet u hoeveel u moet betalen. Doet u de aanvraag online, dan betaalt u meteen. Gebruikt u het papieren formulier. Dan krijgt u enige tijd later van ons een bericht waarin staat hoe u kunt betalen. Stap 6. Wachten op de beslissing. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u een ontvangsbevestiging. Hierin staat hoe lang de IND mag doen over het beoordelen van uw aanvraag. Dit is de beslistermijn. De beslistermijn is 90 dagen. Nu moet u wachten. Ook al hoort u een tijdje niets van ons, wees gerust, we zijn u niet vergeten. De IND heeft soms de hele beslistermijn nodig om uw aanvraag te beoordelen. Het kan zijn dat wij meer informatie van u nodig hebben. U krijgt hierover dan een bericht. In dat bericht staat dan ook dat de beslistermijn langer wordt. Stap 7. De beslissing. Wij hebben een beslissing genomen. Is uw aanvraag afgewezen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u in bezwaar gaan. Is de beslissing positief? Dan krijgt u van ons een bericht over het ophalen van de MVV of verblijfsvergunning. Aanvraag indienen? Kijk dan op onze website www.ind.nl.